Yay, ik ben weer thuis! Woep, woep, woep! Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video! Deze week is voorbij. Het is zwaar geweest met Rako, maar ik ben nu weer thuis. Ik heb in ieder geval genoten van deze week. Er is uh, weinig gebeurd waar ik bij kon vloggen. Vanaf volgende week heb ik weer een aantal leuke dingen. Zoals de unboxing van mijn... Uh... Lensjes, die ga ik doen. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier. Vind je deze vlog leuk? Doe even een duimpje omhoog, want dat vind ik leuk. Ah, je aan. Ik ga even de mensen thuis te Nou, het is zaterdagochtend. De vlog van vandaag moet nog uh, online gezet worden, maar uh, ik moet eerst natuurlijk even naar Braako wandelen. Ik heb even een balletje meegenomen, gaan nu lekker rennen. Oh, en het begint nu ook een beetje te regenen. op pad met Raco en dit geval. Kijk, zo vlog ik dus. Met dit ding, die houder en dit doodkonijn erop. Ik ga hem vandaag dus testen op het water. Extreme test. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Met dit in mijn hand en Raco aan de andere hand. En een tas. Want ik denk uh, dat ik ook nog even een boodschapje ga doen aan de overkant. Dus ik ga jullie meenemen. Dit is dus op mijn uh, beltelefoon gefilmd. Ik denk dat de kwaliteit daar iets minder van is. En hier moeten jullie dus tegen aankijken. Tegen dit kapsel. Ik was vanmorgen behoorlijk zacht gereinigd, want het wilde niet zitten zoals ik het normaal gesproken heb. Maar ik zal het ermee moeten doen. En Ik ga denk ik best nog wel een keer naar de kapper en dan weten jullie van niks. Dan zien jullie dat ineens zo verschijnen. Misschien. Ah, Oké, okay, ik ga op pad. Kom maar. Het waait vandaag niet zo hard. Ja, Ik weet niet of het nou wel de juiste effect heeft, maar goed. We gaan zo meteen op het water, dan zal het vast wel veel meer waaien dan hier. Denk ik zo. Na acht minuten gaat de pomp. Nou, ben benieuwd. We zijn op de waterbus en dan gaan we naar de overkant. Oeh, wat een reis. De overkant. Kijk die donkere wolken. Ik moet wel een beetje dood blijven hoor. Daar gaan we! Ik moet de camera nu niet laten vallen, want dan ligt hij in het water. Daar. Daar dus. Maar het waait goed hier, dus ik hoop dat dat ding ten eerste blijft zitten en dat hij goed alle wind een beetje uitfiltert. Want dat is wat hij zou moeten doen. We gaan het horen en we gaan het zien straks. Wat gaan we doen, Draco? Draco en ik maken een cruise, Rako, We maken een cruise, Santi. Eh? Net met Draco, dus eventjes het centrum in geweest. Ik heb heel snel even een boodschapje gedaan, dat ging best wel goed. En nu zit ik even uit te rusten, want het is best nog een aardig eindje lopen het centrum in naar de waterbus. Het is nog steeds droog, ik heb wel een trui aan, maar het is echt benauwd. En ik heb gelijk weer een goede beweging gehad, want ik zweet me kapot. Wat een avontuur! Wel erg leuk, net vakantie. En dat was de zondag. Ik weet niet wie er nu moeier is, Raco of ik. Daar is de hond. Rako haar zit beter dan het mijne, dus ik ga van de week echt wel naar de kapper, want hier word ik echt niet vrolijk van. En ik moet 24 augustus ook nog optreden met de popcorn Prestige in Bieshof, Dordrecht. Dus dan moet mijn haar ook wel even goed zitten, anders wordt het niks. <laughs> Zo, ik ga nu de voetjes omhoog doen, ik ga ook even wat drinken, want Rako heeft net zijn bak helemaal leeg geslobberd en nou is het mijn beurt. Ik mis mijn eigen spulletjes wel hoor. Vrijdag komen ze weer terug, dus dan ben ik aankomend weekend gewoon weer lekker thuis. Met mijn eigen spulletjes, mijn eigen huisdier, die ik niet uit hoef te laten. Want Dat is toch best een, een pittig iets hoor, als je... Drie keer op een dag, voordat je gaat werken en als je thuis komt en In het centrum lopen we ons ook best wel heavy, want ik heb een, een schoudertas. Ik heb expres die uh, camera om mee te filmen, heb ik maar in mijn tas gelaten, want dat gaat natuurlijk niet samen. Bij de waterbus was er nog wel, nog wel een hele aardige meneer die vroeg of hij de hond vast moest houden, zodat ik kon filmen. Ik zeg nou, dat lukt wel, want Rako gaat wel rustig zitten als je dat even aangeeft. Ja, het was uh, een gezellig dagje uit met Rako. Het giet. Ik sta net met Rako voor de deur. En normaal gesproken is hij als eerste buiten. Maar hij stond nu dus echt te kijken. Zo van, ga ik dit doen of ga ik dit niet doen? Hij draaide zich om. Dus ik moest echt wel lachen. Het wordt hier niet hè, dit? Hé hey, Rako? Nee, dit wordt er niet. Nee. Ik ben toch nog maar even wezen wandelen, want ik ga zo meteen op visite bij een vriendin. Ik heb een hele drukke week en ik wil dus eigenlijk woensdag kijken of ik tijd heb om naar de kapper te gaan. Ga ik dat vloggen? Dat weet ik niet. Dat denk ik wel leuk. Maar ja, dan heeft dat kiezen ook geen zin bij Instagram. Ik word hier echt heel zachtgerijdigd. Dat kan ik mezelf niet aandoen en dat kan ik mijn omgeving niet aandoen. Nee. Ik ga nu naar een vriendin. Gezellig op visite. Misschien dat ik nog wat beelden kan maken. Ik weet niet of ze daarvan houdt. Maar goed, dat zien jullie dan nou zelf wel. Hi! Hi! Check mijn haar. Hey. Hoe vind je die? Ja, als je me gevolgd hebt op Instagram dan had je dat kunnen zien dat het dit geworden is. Morgen heb ik een afspraak over een evenement waar ik ga vloggen en dat heet Band Meet Choir. En dat is ook meteen voor het goede doel en voor de gezelligheid natuurlijk, want we gaan zingen met z'n allen en met een band. En uh, ja, vandaag heb ik dus de eerste crossfit, zo, CrossFit training gehad en dit was eigenlijk wel een makkie. Dit was natuurlijk geen 1 op 1 les wat die fundamentals dus wel was. Dit was een beetje wachten af en toe. En, maar dat is ook wel goed voor me, dat ik niet te hard van stapel loop. De volgende les is vrijdag. En die week daarna heb ik me opgegeven voor gymnastic. Dus dat zijn een beetje oefeningen die nog meer met turnen te maken hebben dan wat ik nu heb gedaan. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Morgen weer een andere dag. Morgenavond ga ik dus naar de contactpersoon voor uh, Band Meets Choir. Ik ga naar Belinda. Zij organiseert Band Meets Choir. En dat is een evenement wat gekoppeld is aan een goed doel. En daar mag ik vloggen. En dan gaan we nu even het een en ander bespreken hoe of wat we gaan doen en wat ik mag vloggen. Ik heb daar enorm veel zin in. Eén, omdat het een goed doel is en twee, omdat het met zingen te maken heeft. Oh, en ik ben zo benieuwd of ik nog ruimte heb om deze video in elkaar te knutselen. Zaterdag ben ik dus de hele dag in de Bieshof aan het zingen. Oeh, dat wordt lastig, dat wordt stressig denk ik. Nou goed, ik ga mijn best doen, want jullie willen natuurlijk heel graag een video zien van mij. Haha, kan ik me goed voorstellen hoor.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 Wat een chique wc is dit. Moet je kijken. Kijk nou. Super vet. Echt kleur. Ja. En als ik dit shirt aan heb, weet jij vast wel wat ik ga doen. Zo niet, dan heb je heel wat gemist. Dan kan je twee dingen doen. Of deze video uitkijken. Of naar dit kijken. Ik laat het helemaal aan jou over. was het inzingen dus. Over een, ongeveer een kwartiertje gaat het echte werk beginnen. Daar, in het winkelcentrum. En, uh, ik heb er wel heel veel zin in en dit klonk echt heel anders dan normaal gesproken. Omdat het ontzettend galmt in de kerk. Maar gaat helemaal leuk worden. Ik heb er zin in.